Hoi, ik heb een boek geschreven. Het heet Het is aan ons. En het gaat over hoe wij met een kunstenaars mindset eigenlijk grote problemen, vraagstukken, uitdagingen van deze tijd kunnen aanpakken. Nou, Het boek is een aantal jaren onderweg geweest. Ik ben gaan schrijven toen ik als componist aan het werk was in het Midden-Oosten. En op allerlei plekken, uh, midden in de samenleving eigenlijk, mijn muziek bracht en zag hoe dat werkte. Hoe soms uh, uh, verschillen tussen mensen konden worden doorbroken, hoe contact kon worden gemaakt, maar ook hoe het soms helemaal misliep. Welke misverstanden er spelen als je eigenlijk vol idealisme ergens aan de slag wil gaan. Nou, die ervaringen heb ik beschreven in een boek. En ik heb eigenlijk gemerkt dat um, muziek en kunst in het algemeen staat voor een mindset. Het is niet zozeer alleen maar iets wat sommige professionals fantastisch goed kunnen, maar het is iets wat in iedereen zit. En hoe we dat naar buiten kunnen krijgen, naar boven kunnen krijgen, hoe we dat aan de oppervlakte brengen en eigenlijk ja, activeren in een tijd vol onzekerheid, vol grote uitdagingen, nou, daar gaat het over. Ik ben nu met de laatste details bezig. Het is een hele stapel uh, papieren. Ik ben met de correcties bezig, maar het staat al prachtig aangekondigd in de najaarse aanbieding van uitgeverij Atlas Contact. Je kunt het dus ook nu al reserveren. Nou, ik hoop heel erg dat je dat doet en me laat weten wat je ervan vindt.